Nou, welkom bij het nieuwe Walhalla, wij hebben een nieuwe plek gevonden hier uh, naast deze fantastische brug, de Oversteek zitten wij uh, hopelijk vanaf 1 januari met een geopende locatie uh, op een prachtige plek. Dus ik ga jullie even rondleiden langs allerlei verschillende ruimtes waar wij al onze activiteiten als Walhalla weer gaan aanbieden. Uh, hier hebben we een hele mooie buitenruimte waar we kunnen genieten van een uh, schijnend zonnetje uh, met een mooi buiten, buitentrasje. Hier komen tafeltjes, stoeltjes, hier kun je lekker zitten, ook als ouder. Terwijl je kinderen aan het skaten zijn. Genieten van het uitzicht en de voorbijvarende bootjes. Drie waalbruggen kun je zien vanaf hier. Toplocatie. Ik zou zeggen, loop maar even mee naar binnen. Yes! Nou, hier hebben we onze fantastische hal. Deze hal is bijna 3000 vierkante meter. Dat wil zeggen dat die anderhalf keer zo groot is als de vorige locatie. Dus daar zijn we heel blij mee. Het is een mooie lichte hal. Het heeft volop daglicht door allerlei dakplaten. De vloer is perfect. Het is een afgevlinderde betonnen vloer. Spiegelglad. Super hard. Dus alle skaters, BMX'ers, inliners, steppers kunnen hier op volle toeren rondrijden. In deze hal gaan we hier een prachtige horeca gelegenheid maken waar we ze even doorheen lopen. Het moet nog allemaal gerealiseerd worden, maar we maken hier een hele mooie skatewinkel van. Dus echt voor al je skateproducten, stepproducten, BMX-producten hebben wij een aparte winkel vanaf 1 januari. We maken hier een, een gezellige bar waar uh, een hapje, en drankje te verkrijgen is. Uh, volop een uh, leuk assortiment met ook uh, friet, pannenkoeken en uh, ook om te eten kun je bij Walhalla terecht. Lopen we even naar een, uh, een kleine zaal toe waar we een podium gaan realiseren. Hier wordt al uh, volop gediscussieerd uh, wat nou het eerste feest is, wat gegeven moet worden. Dit is de kleine zaal, uh, dat wil zeggen een, een, een aparte ruimte uh, die beschikbaar is voor uh, bedrijfsuitjes, uh, aparte etentjes voor groepen, maar ook als uh, podium voor uh, beginnende bandjes, dj's, uh, theaterproducties. Gezellig, knus, mooi licht. En uh, vanuit hier wordt ook een aparte ingang gerealiseerd naar het skatepark toe. Uh, daar zijn we heel blij mee. We zijn wel vooruit gegaan met onze vorige kleine zaal. Die was iets kleiner dan, dan dit. Nou, dan lopen we het skatepark in. Er wordt al volop geskeet, gedanst, uh, genoten in Mahalla, dat is heel mooi om te zien. Uh, ja, hier staan we in het uh, skatepark. Uh, ook hier zie je dus een mooie daglicht, een mooie dakconstructie. Wij maken hier een combinatie van een uh, houten en een betonnen skatepark. Dat wil zeggen een mini-ramp van minstens 20 meter lang van hout met verschillende niveaus. Uh, er komt in de fly -parcours. voor iedereen die van vliegen houdt. Kun je vanaf een hoge schans indroppen en kun je door de lucht vliegen. Ik hoop een aantal salto's wel te kunnen zien uh, hier binnenkort. En we maken een apart streetgedeelte uh, voor alle streetskaters. Dat wil je weer de straten binnenhalen. Echt van beton, baksteen, rauw, hard. Bahalla-stijl. Uh, ja, een mooie vierkante ruimte. Waar we toch wel met heel veel mensen tegelijkertijd uh, kunnen skaten of rollen of wat er dan ook gebeurt. Jan Liefhebber is alweer aan het draaien Bahalla. Dat wordt wat. Is ze niet, hè? Eh? Kevin, Kevin, kom. Het is een rotsport. Hij klopt niet. Hij nee, het is een rotsport. Jij, jij hebt wat gedaan. Uh, nou, ik ga even verder. Vanuit deze hoek is de hal misschien nog mooier. Kijk eens hoe mooi de daglicht is. Een doorkijk naar die bouwbrug. Helemaal top. Ook hier zie je weer waarom we voor deze locatie hebben gekozen. Mooi naar buiten. Halfpipe, 20 meter lang. We hebben ook heel veel uh, verwenders, poolskaters, dat willen we graag ook. Dus we gaan een pool maken, daar gaan we, gaan we deze ruimte voor gebruiken. Dus hij staat nu nog helemaal vol met uh, ja, rotzooi, bouwmateriaal. Maar hier gaan we dus een aparte pool maken, mooi in eigen plek. Dan kunnen we volop uh, rippen, noemen we dat dan. Nou, en uh, Walhalla heeft ook uh, de perfecte locatie voor kinderfeestjes. Kinderfeestjes voor skateboarden, inlinen, BMX'en, DJ, workshop, uh, graffiti, bieden we allemaal aan. Helaas kunnen we dat allemaal niet in deze ruimte doen, dus we zochten nog een aparte workshopruimte. Nou, achter deze deur hebben we die gevonden. Meteen een stuk rustiger. Hier is al onze bouwmateriaal van de vorige locatie uh, opgeslagen. Hier hebben we nog 560 vierkante meter die we gaan gebruiken voor de, eigenlijk om een toegankelijke skatepark te maken voor de, voor de beginners. Uh, uitermate geschikt voor alle kinderfeestjes, alle groepen die uh, altijd in Wallen kwamen en die altijd in het grote skatepark met grote getalen waren. Hier kun je in alle gemak, in alle rust een, een workshop volgen. Uh, op, ook fantastische skatebanen die we hier allemaal gaan maken. En, uh, en ook meteen een hof voor het, uh, het graffiti sprayen. Dus hier binnen uh, kan ook eigenlijk, uh, zolang er geen kinderfeestjes zijn, met graffiti gewerkt worden, omdat die goed geventileerd is en uh, veilig om te werken. Nou, lopen we even helemaal naar het begin toe? Wat een licht, jongen, jongen, jongen! Edo, hey wat is jouw eerste reactie op het skatepark? Oh, dit is vet. vind het vet, dit is wel fijn. Er wordt druk gediscussieerd wat moet nou waar komen te staan. Groot, die daar, deed het hoog. Ja, nee, ook de dames hebben wat te zeggen. Nee, daar rondjes. Ja, dat is helemaal duidelijk. Ook de kinderen zijn volop in discussie wat moet er wel en niet komen. We komen er vast wel uit. Ook deze dames zijn volop in overleg. Nog hoger, nee, je moet nog verder kunnen rijden. De discussie, platte gronden, platte gronden in de hand. Heel veel tekeningen. Heel veel tekeningen. Goed. Nou, dat was de rondleiding door het nieuwe Walhalla. Ik hoop jullie allemaal al snel te zien. Uh, dit kan meegeholpen worden met de bouw. Uh, voornamelijk in de weekenden, zaterdag, zondag. Maar mocht je nou door de week een dagje vrij hebben, kom dan vooral langs. Wij zijn hier eigenlijk elke dag uh, vanaf nu aan het bouwen. Uh, en wij hopen op 1 januari 2016 onze deur te openen voor het publiek. Dus uh, volg ons op Facebook, op Instagram of op onze website www.wahalla-centrum.nl En uh, kom vooral een keer kijken, want het is gewoon fantastisch om die ontwikkeling te zien. Hoe een nieuw skatepark vanaf de grond wordt opgebouwd. Wahalla, voor altijd in Nijmegen. Hoi. Hey yo, we tell them my party time, yeah, adventure time, yeah, enough niceness and we no mind.